Hallo, ik heet Stephanie. Ik studeer Human Resource Management op Sterne Hogeschool. Vind jij mij ook de beauty en de best? Stem dan op mij.